Leuk dat je kijkt naar deze video. Geef me alvast een duimpje omhoog. En uh, ja, veel plezier met kijken. Nou jongens, nou ik bedoel eigenlijk mijn moeder. Ik uh, ben voor mijn spreekbeurt ben ik alles aan het voorbereiden. Ik heb hier al wat liggen. Daar de t-shirt ga ik zo aan doen. En hier, heel erg mooi. Toppie. Wat zijn jullie aan het doen? Ik ben een taart voor Bellen van Bella. Waarom? Het is morgen Banner. En hoe oud wordt ze dan? Zes. En uh, wat hebben jullie allemaal meegenomen? Uh, Slobber, muesli, bix, pikmunt en we hoorden eigenlijk ook nog appel en wortel te hebben, maar dat hebben we niet. Maar nee. uh, morgen wel? Maar morgen dan zijn we elkaar met de taart. Ja. ja. Oh, oké. Okay. Het wordt een hartje zwart. Uiteraard. Hoe kan het ook anders? Een roze natuurlijk. Uiteraard. Nou oké. Okay. En wat denk jij? Ik wil ook. Wil je ook een opnieuw <lacht> Nou. Mijn paardlisten is ook een paar snoepjes. Ik heb ook een paar snoepjes. Oké, je bent een beetje een vreemde hond. Waarom eet je slober? <lacht> nou, succes. Nee. Oké, okay, er is chaos ontstaan, maar Bel is jaag vandaag. En wat hebben jullie gemaakt, meisjes? Koekjes en, uh, koekjes en paardentaart. Koekjes en paardentaart. En dat was Bella dat is Aha. En dan hebben we hier, staan marshmallows op. En je hebt uh, chocolaatjes. En je hebt ook nog uh, chocolade en marshmallows. Ja, alleen de, het waren hartjes. Het waren, waren. Was, uh, marshmallow hartjes. Kijk, deze ziet er nog een beetje uit als een hartje. Ja. Ik denk wel. Wat Bella is een hartje liever. En dit allemaal op zaterdagmorgen. Ja. Vandaag is Bella jarig en Henja ook. En ja, ik heb ook een taart voor gebakken en cakejes. Het is hartstikke leuk. En nu staan Bella en Corona samen in de wijs. En waarom? Omdat het weg is. Fitje is in Ermelo bij de Konnemara dagen. Dus Bel, gelukkige verjaardag. En vandaag even met Coronaatje. Uh, nou, wij zijn echt een beetje shoppen en we waren eigenlijk op zoek naar een vliegenspray en een um, masker. Nou, als je ons kent, dan blijft het daar nu bij, want die winkels zijn natuurlijk hartstikke leuk. Mijn moeder die heeft een heel mooi nieuw dekje gekocht. en er komt er ook een vader staan. Yeah. Uiteraard. Nou, een mooi blauw dekje met glimmertjes. Dan heb ik um, een kaptas gekregen, alleen ga ik hem gebruiken als schooltas. En ja, ik begin weer aan sterretjes. Dan hebben we... Lekker. Vliegenspray. Ja, dat was het duurste van alles. Het kost ja. gewoon iets van uh, 21 euro voor een flesje. Ja. Dat is echt duur. Maar er zit olie in, dus dan uh, blijft de vliegen ook wel weg. Ja, dan hebben we nog... Oh. Nou, dit, dit stukje. Dat, dat is meer een tessig stukje. Een roze uh, ja, Alster, zo. En dan met een vliegen dingetje. Daar kan, kan je eigenlijk ook in vlechten. Zo. En dat houdt eigenlijk meer de vliegen weg. En dan heb ik ook nog een heel mooi touwen gekregen. En, dan, en dat komt omdat Bella dus echt... Een hekel heeft dan vliegenmasker. en we kunnen niet ontdekken waarom. Alle paarden doen er normaal mee, maar Bella doet niets anders dan proberen het af te krijgen. Ja, en dan is ook automatisch haar hals eraf. Dan ja, heb ik ook twee passende beestkroepjes. Dan oh. moeten ze wel passen. Ja, en ze zijn eigenlijk twee centimeter te groot. Maar ik wou ze echt heel graag hebben en als ze dan te groot zijn, dan heb ik wel een Dan terug. Je hebben we ook sokjes van de weer. En toen was, uh, toen was ik dus weer arm. Ja, ja. en toen was de uh, die leeg. Nee, hey, maar die moet je even niet bij die in buurt houden, want dan ga je sokken kapot. Doe het klittenband. Oh ja. Dus dan dan doe het even eerst. apart. Nee. We gaan weer naar huis. Dag, Bella. Ja, ga ik er een taart geven. Volgens mij heb ik per ongeluk gekocht. <laughs> Dit kan je in het donker nog zien. Wel oh. zegt, doe mij maar een hapje. Ik ben tenslotte jarig. Wel. Uh, de peestkoppers zien er wel uh, goed uit. Ze komen niet onder de koot uh, vandaan. Dus ik denk dat het wel kant is. Yay. Oh, wonder. Goed, pink, pink en pink. Ja. En ze vindt het sliert ook goed? Nou, gelukkig maar. Ik hoop dat het helpt tegen de vliegen. Het is alweer een paar dagen geleden dat ik met Verona buiten omgegaan ben. En nu gaan we dus weer. Nu sta ik wel heel snel stil, dat weet ik. dus eigenlijk altijd zo als ik dit soort dingen bij haar aanleer. Uh, ze kon eerst ook niet over de trein heen lopen. Dat doet ze inmiddels zonder problemen. Dus ik ga er toch nog steeds vanuit dat de aanhouder Winterbrug was dit keer al een obstakel. Maar we zijn er overheen. We hebben ook al een paar stappen over het weiland hier gelopen. En nu zijn we dus bij het pad naar het water. En dat is altijd een dingetje, maar dat geeft niet. Geduld. Nou, we zijn alweer een heel eind verder inmiddels. We zijn bij de plas. Oh, ik denk dat ze een daas heeft. Kijk. Tadaam. Dat was niet eenvoudig vandaag. We hadden drie visstentjes. Die zie je nu, denk ik niet. Maar deze vond ze het meest spannend. En eentje verderop nog met een parasol en een fiets. En uiteindelijk nog een paar mensen staan met zo'n vissersteentje. Maar ze heeft het wel weer gedaan. We zijn een rondje gegaan. Daarna wilden ze natuurlijk gelijk dit pad op. Maar ook het toch nog even over de brug heen gedaan achteraan. Want anders dan wil ze voort dan alleen nog maar dit rondje. En dat willen we natuurlijk ook weer niet. Dus nu langs de manegepaardjes die er al lekker op de wei staan en wij gaan lekker terug naar de manege. Ze heeft het super knap gedaan. Ze is echt de braafste Pony van het hele kouderdorp. En volgens mij is ze stiekem ook wel een klein beetje trots op zichzelf. Het is vandaag vaderdag. Maar wat doen wij op vaderdag Rick? Rick, wat doen wij op vaderdag? Ik ben er niet. Nou... Wat het is, we gingen eerst met een bootje varen, maar het regent een beetje. Hebben we hebben niet in een bootje gevaren? Nee, we zouden eerst met een bootje gaan varen. Nee, ja, dat is mislukt. Dat is mislukt? Dat is het niet. Toen gingen we naar een zwembad. Dat is ook niet gelukt. Nee, nou, ik wil eerst nog vertellen. Dus oh, vertellen. oh okay. En toen zei, uh, toen zei Rick, ja, we willen wel een bakje doen. Nou, ja. toen gingen we weer terug. En ging... die was ook niet. Ja, nou... En... Het ging niet open, nou het was niet open. Het ging niet open? Het ging niet open, nee. <laughs> het gaat wel open. Het gaat het wel open. Over. Ja, ja. Het was, het, het, het was nu nog niet open, want het ging nog wel ver over. Het is nu kwart voor elf. Dus dan moesten nog een hele kwartier wakken, wachten. Tien minuten. Tien minuten. Oké. Okay. En, en nu gaan we naar het zwembad en hopen. Ik wou nog niet veel. En hopen het lukt dat dan wel. Want anders moeten we een plan C gaan vinden. Dat gaat ook niet lukken. Nee, want wij zijn met vaderdag. Het enige wat wij doen is rondrijden. We zijn op roadtrip door Nederland heen. Het is vandaag dinsdag. En morgen gaat er iets heel spannends gebeuren. Want ik ga voor het eerst bij Stephanie Lens. Ja, yeah. Nou, laten we het eerst maar... Houden bij vandaag. Nou, wij hebben bijna een tijdje geleden geschoren. Nou, dat hebben we eigenlijk laten doen. Maar ze begint nu weer een teddybeertje te worden. Dus nu is ze mijn eigen teddybeer. Mm. Kon ik er maar zo in. Dan wil dat niet nemen. Zo, dan ben je ook niet opnieuw Ze heeft echt een heel dik vakantje. Wat? Ik fijn zijn als iets maar we hebben geen Pixio, dus nu heb je je moeder, die speelt voor Pixio. Wat ga je doen? Ik ga rijden. Misschien kan ik vertellen dat ze gevrij is geweest. En waarom? Ze is een dagje vrij geweest, omdat ze een beetje aan het hoesten was. Hoeveel dagjes? Twee. Nee, meer hoor. Zaterdag, zondag, maandag? Drie dagen is ze vrij geweest omdat ze heel erg aan het hoesten was. En dan kon ze eigenlijk rustig op En ze heeft medicijntjes gehad? Ja, en laatste. En nu is het over, hè? Ja. En ze doet het nog steeds. Heb je er nog horen hoesten? Nee. Nou, waarom is het dan niet over? Wel, we willen het nog steeds niet zeker weten. Oké, okay. hey, je moet even je kindbandje wat strakker doen. Ja. Ik wil een poep aanscheppen. Ik wil poep in de bak doen, alleen Bella zit een beetje meer. Het Ging Het ging helemaal leuker. Nee, wil je niet meer? Ja, mag ik Ja, bedankt. Het moet in de bak, Tess. In de bak. Half schriktraining voor die pony. Nou, inmiddels zijn we samen buiten. Ja. Tessa heeft andere oefeningen gedaan. Die is gewoon door gaan stappen en dan uh, om de hoek uh, terug. En dan weer uh, steeds halt houden. En dan weer naar mij toe. Zodat Verona alle tijd heeft om op haar gemakje... Uh, ja... Ik bel bel het te lopen. Daar komt het wel op neer, ja. Maar ja, ging eigenlijk goed, hè? Ja. Verrassend. Oh. En we zijn weer bij de plas. Alleen nu heel veel sneller dan de vorige keer. Ja. Ik denk dat we nu misschien tien minuutjes bezig zijn. Oh. Zodat dat al misschien vijf minuten. Ja. Dus, uh, we zijn hier, al hier. Bijna bij de keulen. Ja, heel top. Ik heb zelfs nog een stukje verder. Nou, wie weet. We gaan het zien. Nou, we zijn nu eventjes buiten. Het is, um, Denk ik denk dat we de tweede keer dat we. Nou, nee, volgens mij de eerste of tweede keer dat we helemaal samen zijn. En dan zijn we net een stuk in gelop geweest. Dat ging echt super goed. Dat ging echt heel goed. Ik ben echt heel trots op onze paardjes. We zijn dus nu echt op buitenrit. Ja. Gewoon ver weg, jongens. En dan met verona. Ik vind het echt zo knap. En we zijn met niemand. Alleen met ons hebben nou, daar hebben we lang genoeg hard voor gewerkt, hè. Maar ja, uiteindelijk worden we beloond. Heerlijk dit. Het was een soort heel trainingskamp. Uh, Verona die moest eigenlijk achter Bel aan, maar dat wilde ze niet altijd. Dan liep Bel gewoon door. En dan ging ze ook een stuk draven. Daarna draaiden ze om en dan was het trainingskamp voor Bel aan de slag. Want dan moest ze instap terug naar Verona en halt houden. Nou, dat hebben we wel een paar keer moeten doen. Maar uiteindelijk uh, hebben we toch een aardige buitenrit kunnen maken. Nog het S. En hoort Tess niet zo wacht even. Nou ja, we hebben wel een aardige buiten. Het is? Ja, we hebben echt een hele leuke buitenrit gemaakt. En nu zijn we op weg naar huis. Ja. En willen alle paardjes gewoon doorlopen. Oh. Cool. <laughs> nou, vooral corona dan. Ja precies. Wel die denk ik oké, okay. ik zat er wel achteraan. Ik draaf wel een paar stukjes door de rotvloepjes. Ja, het is wel heel naar al die vliegjes. Daar moeten we nog iets op verzinnen, hè? Ja, en ik heb net dat een vlieg ogen gekregen En ik vleugel zitten er nog in. Oh, gadverdamme. Dat fijn. Ja, dat snap ik. Maar, uh, wij zijn gelukkig. Wij hebben samen onze allereerste buitenrit. Met stap, trap ja, en galop Achter de rug. Dat vind ik echt heel erg leuk. Maar mijn moeder, ze hebben ook stap een het stuk... hoor. Ja? We hebben al een stuk gereden waar we hoeden eigenlijk een uh, uur over doet. En nu hebben we daar denk ik 20 minuutjes over gedaan. Nou, nog niet eens. Ah. Misschien 10 minuten kwartier. Ja, en daarna zijn we zelf nog een stukje verder gegaan. Ik ben echt heel trots op. Cool hè? Ja. Zo, nu de paardjes lekker naar bed. Ja. Morgen heb ik een mysterieuze les wat jullie uh, ja, het, jullie gaan het wel zien. Alleen wil ik het Alleen wil ik het nog wel een beetje rijm houden, maar ik heb uh. mijn laarstas meegenomen. Dus ik ga mijn laars helemaal mooi maken. En wat vind jij daarvan? Ik ben er altijd blij mee als je iets schoonmaakt of opruimt. Voor mijn kamer gaat het niet lukken. Dan nog, ik ben er toch blij mee als je iets, uh, iets doet. Ja, dan geen uur. Ik ben geen nu uur. naar huis, want ik ben nu bijna ben, ben ik, ben ik bijna dood. Ja, want we hebben. Ja. Ik moet even de auto starten. gaan gaan we naar. Want we hebben gestapt, gedraafd en gegaloppeerd. Dus daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Want het was volgens mij de tweede buitenritje of de eerste dat we eigenlijk samen zijn. De eerste samen. Nou, de eerste samen en dan gelijk al galop. Nee, dat is super. niet waar. We hebben natuurlijk nog een keer een stukje gestapt wat niet helemaal lekker ging. En toen een keer met Stefanie, dus het is de derde buitenrit samen. Nou nee, het is de tweede buitenrit dat we echt samen zijn, zonder iemand erbij. Ja. Ja, nu maar even naar huis en dan mijn laars schoonmaken. Jee! Nou. En hoezo voert dat minder? Uh, yeah, Weet je hoe dat komt? Je yeah. pony zat hier al. Waar? Ja, ik heb het wel Hier zo. <laughs> <laughs> en dat is eigenlijk iets te dicht. Ja. Yeah. Als dus jij moet proberen, dan ga je verder op leren hoor. Dat hij iets. Eerder gaat afzetten, want die pony iets niet mogelijk Eigenlijk te ringen. Nieuws. Want nu moet je eigenlijk een noodstroom maken. Ja. <lacht> en dat voelt niet zo heel lekker. <lacht> Oké, okay, doe maar even een rondje stappen. Ja. Dat doen we zo even een paar keer rechtsom. <lacht> Had je het al warm? Nee. Niet? Wel bij mijn benen. <lacht> bij je benen. Ah! dat je niet te laat gaat wenden. Dat is ja. mooi op tijd, want hij wil al, wil hij naar die linkerkant toe gaan, ja. dat hij denkt zo, hé hey, Tess let even me niet op en ik kan er voorbij lopen. Ja. En wat doe jij dan? Dan stuur jij hem lekker naar rechts toe. Ja. En dan doe je dit deze erin zetten. Ja. Moet jij even een rondje stappen? Ja. is Oké, okay. dan kan je er voorbij komen. <laughs> Ik heb daar, hè? En daar wou hij het weer doen. En dan zei jij van Nee, maar hij gaat er gewoon overheen. Ja, die gaat Gaan we zo weer? Ik heb spierballen van. <laughs> Doe maar even je hoofdstof. Oké. Okay. <laughs> Kijk, ze zitten in het zonnetje daar. Ik ben trots op je. Dankje. Hey, je. En steltje in één keer. hoor je wil Ze met z'n drieën, dan ga ja, je mee filmen. Maar ik heb geen microfoon. Dus. Heel hard praten, Kim, dan is <coughs> het lekker niet. <totst2> attentie, attentie. Ontdekkentje gaat iets zeggen. Kim, aan u het woord. Nou, we hebben vandaag uh, springles bij Steve. En uh, die geeft nu. Hoe lang geef je nou les hier. Nou, ja, dit is de derde keer, Bas hoor. Ja, je moet ergens beginnen. Zo is het. Dan ja, gaan, gaan we met Steve rijden. Ja, ik heb nog besloten dat ik in bubbeltjes plastic wilde, want ik geloof er allemaal niet zo in. Oh, dat is maar, ja. maar Steve heeft beloofd dat ik niet heel hoog hoef. Dus we gaan het gewoon proberen. Ik zeg het is ja, die heel die fashionable. Tussen, ja, precies. Na nou, die mythes plan uh, van uh, Jordi gaan we nu ik naar uh, iets Ik Ben benieuwd. Jij fa? Wij nee, maken het niet. Oh ja, <laughs> <Parian, maar> niet <benieuwd>. weer. <laughs> Nou, zeg maar gewoon hoi. Ik zou Jasje maar uit de hoor. Je Bye. gaat bang krijgen. Ja, inderdaad. Ja, hou je tegels een klein beetje tegen. Dit is goed bij. Je. Oh, perfect. groter. Hij pakt je binding. Iets te groot nog Fabië Goed Kim. En daar ga je al tegenhouden. Wacht op je afstand. Dit is goed. Doe je dat? Ja. Oké, okay, heel goed. Goed Fabien. Nou, wie wilde wat zeggen? Tarakim! Tarakim! Tarakim! Oh, volgens mij moet ik zeggen. <laughs> ja. Nou, we hebben dus gesprongen. En uh, hoe ging het steeds? Nou, ik vond dat jullie het alle drie niet verkeerd deden. Dat klinkt als, Het is nog niet best, maar, uh, <laughs> ja, maar je zit in de les om te leren en je kan nooit alles in één keer. Goed doen! Dus, okay. <laughs> yes. wat vonden we ervan? Ja, ik vond het heel leuk, ik vond het wel heel erg intensief. Ik ben ook zeer bezweet en ik moet douchen en ik moet nog heel veel leren. Maar uh, ik vond het vast allemaal goed, ooit, een keer, zeg maar. Maar het was ja. wel leuk. Goed zo. Kim? Ik vond het heel leuk, want ik had natuurlijk al een tijdje niet meer echt gesprongen in de les oh. of zo. En het uh, ging eigenlijk wel weer goed voor de eerste keer. En nu mevrouw? Oh, nee. Ja, was wel leuk. Oh. <laughs> Lekker nee, positief. Dat leuk. Nou, dat is net zoiets als het ging niet verkeerd. Nee, <laughs> <Dat is> inderdaad. <laughs> heb leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En tot de volgende keer. Doeg!